Welkom allemaal, in deze video gaan we rekenen met letters, oftewel algebra. Nou, wanneer we het woord algebra gebruiken, wat zien we dan meestal? De mensen worden er niet zo heel vrolijk van. Ze vinden het lastig, uh, rekenen met letters, wat moet ik ermee? En toch zien we op social media heel veel van dit soort puzzeltjes voorbij komen. Om deze puzzeltjes op te lossen heb je algebra nodig. Dus onbewust ben je met algebra bezig en wat blijkt, algebra is heel populair. Laten we beginnen met een probleempje. Ik heb drie aardbeien en ik heb vier bananen. En ik wil graag weten, ja, hoeveel moet ik betalen om deze drie aardbeien en vier bananen te kopen? Nou, reken maar uit. Ja, dat gaat niet lukken. Waarom lukt het niet? Nou, we hebben geen idee hoeveel een aardbei kost en hoeveel een banaan kost. Pas wanneer ik weet hoeveel een aardbei kost en hoeveel een banaan kost, ja, dan kan ik gaan rekenen. Nou, wanneer ik nu zeg, een aardbei kost 10 cent, een banaan kost 20 cent, ja dan is het niet zo heel lastig meer. Namelijk, 3 keer een aardbei, 3 keer 10 cent, plus 4 keer 20 cent voor een banaan, levert samen op 1,10 euro. Dus wanneer ik weet hoeveel een aardbei kost en hoeveel een banaan kost, ja, dan kan ik ze wel bij elkaar optellen. In de wiskunde zijn we met dezelfde problemen bezig. Zeg 3a plus 4b en mensen zeggen dan, ja hoeveel is dat nu eigenlijk? Ja, ik heb geen idee hoeveel het is. Waarom weet ik het niet? Ja, ik weet niet hoeveel a is, hoeveel b is. En vaak vinden we dit in de wiskunde ook helemaal niet zo interessant. Het gaat erom hoe moeten we rekenen met die letters. Nou, ik zal het jullie laten zien. Stel je voor ik heb een aardbei en ik zeg die aardbei is gelijk aan een a. Die a, dat noemen we een variabele. Variabele betekent iets dat kan veranderen. Denk aan de prijs van de aardbei. De ene keer is die 10 cent en de andere keer kan die 12 cent zijn. Dus die a kan veranderen. Wanneer ik dan drie aardbeidjes neem, zou ik dit kunnen schrijven als a plus a plus a. Wat zie ik dan? Ik heb drie keer een a. Nou, ik hou niet zo van het, uh, het kruisje als keerteken. Ik, ik gebruik liever een stip. Maar wanneer we met variabelen bezig zijn, hoeven we ons eigenlijk helemaal niet druk te maken om het gebruik van een, van een punt of een, een, een kruisje. Want tussen een getal en een letter schrijven we namelijk geen vermenigvuldigingsteken. Dus het vermenigvuldigingsteken kan weg en we zetten de a achter de 3. Dus we zeggen 3 maal a is hetzelfde als 3a. Op dezelfde manier kunnen we kijken naar a plus, a plus a plus a plus a plus a. Oftewel 5 keer een a en dat is 5a. Dus het keerteken laten we weg.